Hallo en welkom in deze nieuwe video. In deze video overloop ik alle aspecten die relevant zijn bij het zoeken naar winterbanden. Om te beginnen de wetgeving. Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over sneeuwkettingen die op veel bergpassen gewoon verplicht in de auto moeten liggen. Maar er zijn landen waarin er altijd een verplichting geldt voor winterbanden binnen een bepaalde periode van het jaar. Landen waarin de verplichting enkel geldt onder wintersomstandigheden. En landen waarin er geen verplichting geldt. Dit kaartje van VAB Touring laat de huidige situatie zien, maar controleert vooraf altijd even de meest actuele wetgeving. Onderweg wordt dit ook met borden duidelijk gemaakt, welke per land wel ietsje kunnen verschillen. Doorgaans geven ze aan wanneer er sneeuwkettingen nodig zijn, maar in bepaalde gevallen worden winterbanden als alternatief toegestaan. Er zijn veel voor- en tegenstanders wanneer het aankomt op winterbanden, en dit onderwerp kan al snel leiden tot verhitte discussies. In deze video neem ik u mee in mijn persoonlijke zoektocht naar de afwegingen die belangrijk kunnen zijn. Het is daaraan goed om enkele basisbeginselen te snappen. Het verschil bij winterbanden zit hem in het grovere profiel wat de afvoer van water en sneeuw bevordert. Deze banden doen hun voordeel pas op bij temperaturen onder de 7 graden. Dit blijkt duidelijk uit de bekende remtesten zoals hier weergegeven op de illustratie. In de koudste wintermaanden doet u dus zeker uw voordeel qua veiligheid. Boven de 7 graden zijn ze minder efficiënt en slijten ze ook harder. Een ander argument voor de aanschaf van winterbanden is dat u gedurende die periode uw zomerbanden niet slijt. Hierdoor is de eenmalige aanschaf in feite een nuloperatie. U hoeft immers ook pas veel later dan normaal nieuwe zomerbanden aan te schaffen. Daarnaast vind ik het voor mezelf ook wel een veiliger gevoel en heb ik al situaties gezien waarbij enkel de auto's met winterbanden eenvoudig door konden rijden waar de rest vast stond. Vervolgens is het goed om te weten dat de M plus S markering, die staat voor mud en snow ofwel modder en sneeuw, niets wil zeggen over de band. Deze markering is eigenlijk al verouderd en wordt zelfs op sommige zomerbanden gebruikt. Het 3-PMSF-symbool, wat staat voor Tree Peak Mountain Snowflake, duidt wel op een winterband die voldoet aan de Europese richtlijn. Verder is het goed om te weten dat winterbanden doorgaans ook iets meer verbruiken door de hogere rolweerstand en ook iets meer lawaai maken. Dit wordt aangegeven op het etiket. Na de eigenschappen van de band zelf is het goed om voor jezelf te bepalen wat je precies wil. Om te beginnen bij de velg. Houd je de oorspronkelijke velgen en laat je elke najaar en elk voorjaar enkel de vier banden verwisselen of opteer je toch voor een extra set velgen. In het laatste geval is de aanschafprijs iets hoger, maar is de jaarlijkse montageprijs wel veel goedkoper. Ook zien de banden zelf minder af doordat ze niet steeds opnieuw om de velgen gelegd moeten worden. Ook bent u zo niet gebonden aan de maat van de huidige velgen, die wellicht groter is en waardoor de banden ook wel duurder zullen zijn. Wanneer je kiest voor een nieuwe set velgen kun je kiezen voor simpele en dus goedkopere stalen velgen of een aluminium siervelg. Dat is puur persoonlijk uiteraard. Zelf opteer ik voor een stalen velg. Het moet vooral praktisch en niet al te duur zijn. Vervolgens de maat. Het is uiteraard essentieel om de juiste bandenmaat te kennen. Op diverse bandensites kunt u aan de hand van uw auto de geschikte maten terugvinden. Het eerste getal slaat daarbij op de breedte van de band. Het tweede getal slaat op de hoogte en het getal naast de letter slaat op de velgdiameter. In het geval van mijn Nissan Qashqai kan ik de zomerbanden van 215-55R18 dus perfect vervangen met de kleinere velgmaat 215-65R16. Controleer deze maten uiteraard ook altijd even in het instructieboekje van de auto. Naast de bandenmaat is bijvoorbeeld ook de steekmaat van de velg belangrijk zodat de nieuwe velgen ook effectief op de nieuwe auto passen. Het is ook aan te raden om online of in de gespecialiseerde bladen de verschillende testen te lezen. Zo leert u over wat belangrijk is, welke merken goed scoren of welke juist minder. Eens duidelijk is wat u precies zoekt, kan het zoeken beginnen. Uiteraard kunt u opteren voor een set bij de dealer of een bandencentrale. Zelf kwam ik nieuw op 1200 euro bij de dealer en zo'n 850 euro bij de bandencentrale. Soms hebben ze ook al tweedehands setjes liggen, maar u kunt natuurlijk ook zelf de tweedehandsmarkt opvolgen. In bepaalde apps is dat heel eenvoudig door een zoekopdracht met melding in te stellen. Zo krijgt u dagelijks een bericht met nieuwe zoekertjes. Er is veel te vinden, maar vaak moet u wel heel snel zijn. Let bij de gebruikte banden zeker op de profieldiepte die doorgaans netjes opgegeven wordt. Weet dat dit voor winterbanden minimum 4 mm moet zijn. Dit kan eenvoudig gecontroleerd worden met behulp van een muntstukje. Uiteindelijk vond ik een set die mij aansprak. Volledig nieuw, met bandendruksensoren. Deze zijn niet wettelijk verplicht, maar zonder zou de auto continu een foutmelding geven, wat ik niet zo fijn vind. De set kostte volledig compleet 500 euro. Hoog tijd om alles op een rijtje te zetten. Het merk is geen bekende topper, maar valt wel in de goede middenklasse. Bovendien is het een Oostenrijks merk met vele jaren ervaring. Die hebben heus al verstand van winterse omstandigheden. Vervolgens enkele testen gelezen die deze indruk bevestigen. Dan de prijs. Is het wel de moeite? Dat is makkelijk na te gaan. De banden kosten zo'n 73 euro per stuk, de velgen 45 euro en de sensoren 42 euro per stuk. Samen komt dat dus maar liefst op 640 euro, maar dan moet je nog iemand vinden en betalen die dat ook kan en wil monteren. Kortom, deze aanbieding is voor mij de moeite. Afspreken en ophalen maar. Na de aankoop is ook de juiste opslag niet onbelangrijk. Er is een verschil voor banden die met velgen worden opgeslagen of banden die zonder velgen worden opgeslagen. De illustratie toont duidelijk de meest aangewezen wijze. Hiervoor bestaan ook standaard houders die in elke auto speciaalzaak voor zo'n 20 euro te verkrijgen zijn. De banden moeten ook droog en het liefst donker worden opgeslagen. Buiten is niet aan te raden. Een andere mogelijkheid is het laten opslaan door een bandencentrale. Dat is uiteraard wel duurder, maar zo weet u ook wel dat ze correct worden bewaard. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat de juiste keuze ook voor u zoiets gemakkelijker zal zijn. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.